Grote kans dat je privé, net als ik, belt met een smartphone. Maar zakelijk zitten we nog steeds met dit soort apparatuur. De wereld verandert razendsnel. Wordt het niet tijd dat je oplossing mee verandert? Wij van Voice wilden de telefonie radicaal verbeteren. En ontwikkelden daarom bij TNO de oplossing. Je telefoon wordt domgehouden door de telefooncentrale. Deze is ouderwets, duur en ongebruiksvriendelijk. De oplossing? Je telefooncentrale in de cloud. Stel je voor, je hebt een bedrijf en collega's en je stapt samen over, van bijvoorbeeld KPN, naar Voice. Je hoeft nu geen telefoonnummers meer in te toetsen. Eén klik en je telefoon belt het nummer automatisch. Een nieuwe collega, een doorschakeling of een vakantiemelding, je stelt dat eenvoudig online in. En als je werkplek verhuist, dan blijft je telefonie gewoon in de lucht, want het enige wat je nodig hebt, is een internetverbinding. Omdat je in de cloud belt, zijn de kosten aanzienlijk lager. De gesprekskwaliteit is een stuk hoger en je bent contractvrij. Allemaal eigenlijk heel logisch en vanaf nu ook heel eenvoudig. Voice was een van de eerste aanbieders van zakelijke cloudtelefonie. En sinds 2006 verbeteren we onszelf continu. En met succes. Voice wint veel awards. Maar nog veel belangrijker, we hebben de gelukkigste klanten in de telecomwereld. Naast de techniek zijn het onze mensen die het verschil maken. Heb je een vraag, dan zitten zij voor je klaar. ...en krijg je van hen fantastische support. Heerlijk, je telefonie in de cloud.